Ah, daar, Geest. Hoe is het? Ja. Is het de, de klas? Ja, opbogen? het is voor een spreekbeurt. Voor ik in het zesde leraar zat, dan kwam ik niet veel in contact met oude mensen. Alleen niet zozeer veel. En allee, nu dat ik bij die oudere mensen ben, dan weet ik ook dat je niet bang moet zijn voor een oudere persoon die er misschien ja, een beetje anders uitziet. Het is eigenlijk een noodzaak geweest, uh, dus bij de verbouwingswerken gestart in 2013 hadden we gebrek aan een klaslokaal en in samenwerking met de directeur en wij uh, en mijzelf zijn we overeengekomen om daar een tijdelijke klas onder te brengen in het Trusthuis. Ja. Onze huisje zit hier goed vol hoor. Ja zeker. Ja, Goedemorgen, Yvonne. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen, André. Eh, ik leer zelf hen hoe ik contact heb met een aantal bewoners. Dus ik bouw het echt stelselmatig op. Dan leren ze een aantal spelletjes elkaar kennen. Ze moeten een keer een kleine spreekbeurt houden in kleine groepjes waar ze doorschuiven om te komen tot nu. Dag, beste klasgenoten en bewoners van het Wonenzorgcentrum. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over aardbevingen en tsunami's. De, de kinderen leren uh, dat je op verschillende manieren moet omgaan met verschillende beperkingen. Er zijn bewoners die niet goed horen, die niet goed zien, die niet mobiel zijn, maar je hebt ook mensen die, die dementerend zijn en zij voelen dat heel snel aan. In welk Oost-Vlaams dorpje gebeurde er een aardbeving? In 1938. Ik was wel boven, hé. Ja, weet jij dat? Welk, weet je dat, hoe dat, dat dorpje heet? Acht ja. En weet je nog hoe dat, dat dorpje heet, Christian? Nee, ja. nee. Misschien het belangrijkste van allemaal dat is dat zij samen zitten, dat zij samen werken, het spreken met elkaar, het mening geven over, uh, dat brengt hen heel sterk en dicht bij elkaar. Ik zie die mannen allemaal graag. Hè. Weet je waarom? Ik zie, ik zie die mannen allemaal als mijn achterklein kind, ik weet niet of ze veel van ons leven, dat weet ik niet. Ik denk meer dat het andersom is dan wij leren van... Denk ik toch, hè? Het is niet meetbaar wat ze leren. Soms loop ik s morgens hier rond en ik zeg ja, Ben, uh, Carlos, uh, Gerard, ik ga een Franse les doen. Of Rachel, heb je zin om een keer een handje te komen toesteken? Oh, ja, ja, ja. of het past niet. De samenwerking is, is op allerlei vlakken. En wij zijn trouwens bezig met de school ook om uh, andere klassen daar nog meer bij te betrekken. En uh, ik denk dat dat uh, ja, een beetje een lopend vuurtje zal worden. Ik ga dit echt wel missen op het einde van het schooljaar. Als ik hier weg ga moeten, dan ga ja, ik ze wel missen. Ik ga zeker nog een keer op bezoek komen.